Hier, Epion's. Vertel, okay. wat is het? Nou, Epion's. Eigenlijk zou ik daar heel veel filmpjes van kunnen maken, maar dat doen we even niet. Uh, Epion's is een, eigenlijk gewoon een huidmerk, huidlijn, uh, uh, waar je ja, gewoon je huidverzorging mee kan doen. Oh, het is een huidverzorging, ja, dus ook okay, niet heel duidelijk. Uh, dus het zijn verschillende producten. Verschillende ja. producten nou, iedereen weet het wel: de cleansers, de productjes die thuis op de wastafel staan, ja, de zeg maar, de dag en nacht ja, en dat soort zaken. Maar het is eigenlijk gewoon een volledig systeem. Wat het grote voordeel van is, is, ja. is dat het echt uh, uh, het middel, de huidverzorging is heel wetenschappelijk ingericht. Dus dat betekent het is een van de bekendste dermatologen in Amerika ontwikkeld. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een training van hem gekregen. Die persoon is gewoon echt Jij vindt mij maar heel technisch, hij begon echt alles te vertellen. En dus ik had echt zoiets van: er nou is eindelijk iemand die weet waar je over praat. Dus dat heeft, dat heeft mij eigenlijk op de streep getrokken. Een grote voordeel daarvan is, is dat ze echt met natuurlijke elementen werken. Dus bijvoorbeeld als jij het. Dat vinden veel vrouwen belangrijk. Uh, parabeenvrij en dat ja, soort zaken. Ja, ja. Dat is allemaal, wordt niet gedaan. Uh, het is heel rationeel opgebouwd grote voordeel is, is dat zijn dan producten. Dat betekent eigenlijk degene waarmee je de huidverbetering krijgt. En Dat zit uitstekend in elkaar. Oké, okay, uh, daar is dus over nagedacht. Daar zeg, is echt over nagedacht. Echt, en de andere middelen, zeg ik ook wel eens in mijn praktijk, ja, okay, die kun je ook wel met andere producten die andere mensen kan combineren. Maar daar zit echt de toegevoegde waarde. En dat zijn ook de mogelijkheden dan direct? Dus de mogelijkheden zijn eigenlijk die huidverbetering, huidverbetering toch echt? Uit... Huidverbetering, inderdaad. En uh, ja, je ziet wel dat mensen meestal toch al heel snel overschakelen in, uh, naar uh, uh, ja, de andere producten. Ja, en, ja ik, ik, ik, want wat kan je verwachten van dit? Uh... Nou, het wordt gewoon, die huid uh, is gewoon, wordt gewoon optimaal verzorgd. En verzorgd. Ja. En, uh, maar je ziet gewoon dus dat de oriën, uh, dat de huidkleur allemaal gewoon beter wordt. Eigenlijk gewoon wat een gezonde huid is, of wat mensen mooier vinden. Ja. Uh, dat wordt gewoon echt verbeterd. Oké, okay, en zicht. hoe lang moet je die producten gebruiken? Of hoe ah, lang je? je... Weet je kijk, uh, voordat je dat effect ziet, ben je toch wel echt een huidcyclus uh, verder. En dat is zes weken. Zes weken. Dus na zes weken zou je het. Dan ga je dat echt wel zien. Ja. Okay. Dus als ik het uh, samenvat, Epeons. Zeg ja. ik het goed? Ja. ja. EPO's is dus eigenlijk een verzorgingslijn. Met dus alle productjes wat je op je nachtkastje uh, hebt staan. Zeg maar van dagcremes tot cleansers. En uh, het zit gewoon heel goed in elkaar. Waardoor je echt verbetering van de huid krijgt. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Toch? Dat ja. is uh, de conclusie ervan. Ja, nou, toch?